Het is niet altijd even makkelijk om iets duidelijk en begrijpelijk over te brengen. Soms helpt het om het dan te visualiseren. En dat hoeft niet altijd heel lastig te zijn. Dat kan gewoon met gifjes. En die kan je ook zelf maken. Ik laat je een aantal tools zien. Ik begin met de Data GIF van Google, een handige tool om vergelijkingen mee te visualiseren. Kies een vorm, typ de nummers en tekst in, verander eventueel de kleurtjes en je gifje is klaar. Ook erg handig voor informatieve gifjes is Canva for Work. Zet hier je eigen tekst, vormen of logo in en Canva animeert het voor je. En dan is er natuurlijk het welbekende Giphy waar je kunt kiezen uit duizenden gifjes om te downloaden. Maar je kunt ook je eigen gifje maken van foto's of een video. Tot slot een app voor mobiele apparaten. GiveMe is een fijne, laagdrempelige app om snel een gifje te maken en te delen. Je kunt video's importeren of een aantal foto's achter elkaar zetten. Verkrijgbaar op Apple en Android. Maak jij wel eens een gifje en hoe zet jij die zakelijke in? Wat voor tool gebruik jij? Ik ben heel benieuwd. Laat er dus zeker een reactie achter. En ik zie je in de volgende video. Doei!